Zo, iets aanzetten. Onderweg, het is uh, zaterdag. Ja. Jezus. We doen dan toch maar uh... En het is warm in de auto. Ja, het is prachtig weer, dus dat kun je ook zien op uh, kant B. We kijken deze keer gewoon uh, recht vooruit, een soort van. Hey, moet je kijken, Plan van jouw auto. <laughs> ja, prachtig weer, prachtig weer. Het is niet heel erg koud. Nee, het is, uh, nou, wat zal het zijn, een graadje of zes of zo? Ja. <laughs> ja, maar in dat. April. Uh, het, is, ja, het is typisch april weer. Ja. ja. Maar het is wel, het is in elk geval uh, een beetje zonnig. En dat is wel heel erg fijn. Daar word ik altijd vrolijk van. Ja. Hé, hey, uh, we hebben al een beetje getwitterd met elkaar. Had jij, want jij hebt al onderwerpen. Hè? Misschien dat het leuk is dat jij uh, deze keer zo heeft begint. Ja, is goed. Wacht even, dan pak ik even mijn onderwerpen erbij. Oh ja, we staan toch voor het rooien. Oh ja, dus ik heb een, uh, een column geschreven voor Webdesigner Magazine. Ja. Die is uh, van de week, kwam dat blad uit. Dus die column staat nu ook online. Dus het fysieke blad toch? Ja, papieren blad. Ja. Maar de column staat ook online, dus je kan er naar linken. Oké, okay, cool. En ik heb hem ook op mijn eigen site gezet, ik heb hem ook vertaald. Ah, oké. Okay. Um, de... en Dat gaat erover dat ik mis de invloed van kunstenaars uh, op het web. Ah. Ik vroeg me al een tijdje af van waar zijn die kunstenaars nou eigenlijk op het web? Weet je, je hebt wel uh, galeries die papieren kunst verkopen. Ja. Of je hebt allemaal portfolio's van kunstenaars. Weet je, de fotografen die hun, hun werk showcase, dat soort dingen. Ja. Maar je hebt geen kunstenaars die zich bezighouden met het medium uh, web. Nee, precies. Je ja. hebt wel wat, wat mensen die toffe dingetjes maken met JavaScript of met Flash. With Flash had je dat vooral heel veel. Ja, gave obscure animaties. Ja. Uh, hoe heet je het. Uh, ja. ja, maar. Websites. Weet je, je had met. Uh, alle nieuwe media, als die eruit kwam, dan werd die echt wel beïnvloed door kunstenaars. Kunstenaars ja. gingen ermee spelen, die gingen kijken wat ermee kan, die gingen de grenzen opzoeken. En op het web ontbreekt dat op de een of andere rare manier. Kunstenaars houden zich niet bezig met het medium web, onderzoeken niet wat daarmee kan. Nee. En Waar Zou dat aan liggen? Denk je dat de techniek te moeilijk is geworden of zo? Nou, nee, oh, ja. want ze deden ook flash. Ja, nou ja, ze een paar deden dan. ook misschien. Ze zaten ook te spelen met chemicaliën om, uh, om films te ontwikkelen en ja, dat, dat soort dat dingen. Ja, dat is waar. Dus, ja. bedoel, het gaat, ik denk niet dat het over moeilijk. Eén banale verklaring is natuurlijk: er valt geen geld mee te verdienen uh -huh. en kunstenaars zijn een beetje. Gepreoccupeerd met geld. Dat is natuurlijk ook, ja, maar hoe verdien je nou geld als kunstenaar? Ja. Dit is natuurlijk een lastig onderwerp. Dus het zou kunnen dat het daaraan ligt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik wil dat ze er wel op komen. Want ik denk namelijk dat als je. Uh, uh, als kunstenaar zich bezig gaan houden met het web. die hebben hele andere hele andere redenen. Die hebben hele andere ja. dingen waar ze mee bezig houden dan. Ja, die willen experimenteren. Die willen of of uh, uh, die verkennen veel meer van wat er ook mogelijk is. Ook op een andere is. manier. En, Kijk, wij ja. verkennen ook wel, maar wij zijn op zoek naar hele praktische oplossingen. Ja, we zijn op zoek dus, naar functionaliteit of uh, leesbaarheid ja. of, uh, of dat performance. Dat optimaal gebruikt wordt of uh, wat ook. Dus als we iets gaan onderzoeken en we gaan iets maken, ja. En dat, als het bij ons dan niet voldoet aan bepaalde eisen, zoals performance... dan zullen we het niet doen. Dan ja. gaan we het gewoon negeren. Wij gebruiken ons gezond verstand. Ja. Irritant. En dat is natuurlijk heel erg goed. En dan kom je tot prachtige uh, conclusies. Maar ik denk, bijvoorbeeld stel nou dat je een kunstenaar... die kan gewoon zeggen, oké, okay, performance, dat is interessant. Misschien ga ik eens kijken wat er met anti-performance gebeurt. <laughs> en als ik nou dus de boel omdraai, dus ik heb ja. echt zware juist hele zware objecten ja. sturen of juist heel veel objecten naar de naar je, mensen je, te sturen. Dat je browser traag wordt ofzo. Ja, ja, kijken ja. wat dat doet. <laughs> kijken. En het zou best wel eens kunnen dat daar hele wonderlijke dingen uit voortkomen die ja. nuttig blijken te zijn uiteindelijk. Dus ik mis dat, dat artistieke ja. onderzoek, mis ik heel erg op het web. Dat is er gewoon helemaal niet. En dat is, en, uh, dat is, ook, dat is raar, want het web is nou juist... Een heel vet medium. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik, ik kan je misschien voor een heel klein deel tegenspreken. Uh, een, van de belangen, of een van de aspecten van, uh, van het web is natuurlijk ook social. Dat, uh, dat uh, mensen makkelijker sociaal kunnen zijn. Ja. En uh, toevallig had een vriend van mij echt een aantal jaar geleden, en dat is zeker acht jaar geleden, uh, een experiment gedaan over verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid op het web. De vraag was eigenlijk van, heeft, is de, het internet, als community, hebben die een gevoel van verantwoordelijkheid? Dus wat hij deed was, hij zette wat vissen in zijn kamer. Hij zei van, jongens, ik ga een maand op vakantie en jullie zijn verantwoordelijk voor het voeren van de vissen. Het enige wat je hoeft te doen is op het knopje te drukken op de website en dan zie je het molentje draaien en dan vallen de spulletjes erin. Ja, maar daar wordt inderdaad met, met data en met social en met gedrag daar wordt veel mee geëxperimenteerd. Ja zie je inderdaad ja. kunstenaars actief zijn. Maar ja. op, het, op mijn vakgebied, dat is echt, nou ja, noem het maar grafisch ontwerpen, ja, ja, precies. dat is eigenlijk wat we doen. Daar ontbreekt de invloed van kunstenaars. En, de, en dat, dat vind ik wonderlijk, want als je bijvoorbeeld, ik begin die column ermee, dat een kunstwerk... ...wordt natuurlijk ook op verschillende manieren gezien. Het is een beetje afhankelijk van waar het hangt in het huis. Dan mm -hmm. is een beetje afhankelijk van wat voor kleur muur... ...wat voor lijst er omheen zit... Ja. ...wat voor licht erop schijnt, of het dag of nacht is. Wie het koopt. Uh, uh, ook of het überhaupt gezien wordt. Of het misschien wel in een depot zit... ...en dat nou, het ja. theoretisch alleen nog maar bestaat. Uh, Theoretische kunst. En dan heb je... Uh, ...met beelden. weet je, Daar is ook weer afhankelijk van staat het beeld buiten? staat het binnen? Is het ja. klein? Is het groot? Is de, de manier waarop iets ervaren wordt en bekeken wordt... dat is afhankelijk van nogal wat dingen. Maar op het web is daar, zijn er nog veel meer manieren die, uh, die invloed hebben. Veel meer dingen die invloed hebben. Ja. En ook dat inclusief lijkt mij, de echte wereld. Ja, inclusief al die dingen die ook voor, voor beeldende kunst gelden... Ja. heb je er nog een paar. En ik vind het... een Echt wel een nou ja, fascinerend onderwerp wel. Van dat ja. dat daar, daar zouden kunstenaars... Ik, ik wil die invloed van kunstenaars daarop. Ik wil dat ze daar wat mee gaan doen. Maar Want het is iets ook natuurlijk wat ze van oudsher ook hebben gedaan. Die hebben zich bezig gehouden met hoe kijken mensen en hoe beleven mensen het werk wat ik maak. Hoe wordt het ervaren? Juist iets wat kunstenaars altijd hebben gedaan. Maar is het niet ook zo dat kunstenaars heel erg of vaak... Uh, uh, hun werken die het meest tot de verbeelding spreken, die zijn vaak reactief. Ja. En je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ergens in de jaren 2000 was er een soort van uh, Plossinger punkstroming van typografie, waarin ja. mensen zeiden leesbaarheid, dat is eigenlijk... Dat, dat, dat, waarom zouden we dingen leesbaar maken? Mm -hmm. Weet je, we gaan uh, ja. ons compleet artikel in Wingdings afdrukken ja, zodat ja, niemand ja, het kan ja, lezen. Ja, ja. Ja. Hoe heet die man ook alweer? Uh, ja, ik weet niet, wordt het onze collega. Die, die, zei, ja. uh, die heeft daar een hele studie van gemaakt. Maar, ja. De heer Poppink. De heer Poppink inderdaad. Onthoudt die naam. Nou. <laughs> <laughs> uh, maar dat soort reactieve dingen. Zo wat echt met een kont tegen het krip. Van, uh, uh, dit is... Dit is de gevestigde orde en daar moeten we iets tegen doen of we willen dat in twijfel trekken. Ja. En dat vind ik wel, dat zou misschien moeten gebeuren. Maar misschien is de, wat nu op het internet gebeurt, zo bizar mainstream. Dat daar eigenlijk heel weinig, dat ja, zou eigenlijk... Ik uh, heb het nog niet eens echt over anti-kunst. Daar, daar is misschien, zijn we daar nog in een te vroeg stadium voor. Ja. Dat zou kunnen. Dat ja, ik vraag me af niet... hoor, ik kan me heel goed voorstellen dat je... Nu is er al heel erg veel. Op mediagebied er, gebeuren er zulke bizarre dingen. Dat, dat, dat iedereen, alle media lopen netjes in lijn. Puur vanwege alle financiële belangen. En hoe is het, er, is maar, er zijn maar weinig media die zich daar tegenkeren. Zeggen van: hé, hey, wat jullie nu allemaal in de media krijgen. Is dat wel, is dat echt iets wat. Uh, uh, hoort dat wel? Zeg maar, is dat wel de waarheid? Is dat wel iets. de, de ja, <laughs> of, zoiets, of zoiets zo bestaat. Ja. Maar goed, dat is, dat is meer over de media. Maar ik denk dat zeker kunstenaars daar ook nog wel... Uh... Ja, ja, waar nou waar ja. zijn ze dan? Hè? Ja, ik weet het Z zijn, echt hebben, niet. Ik heb laatst heb ik met, een, uh, met een kunstenaar gesproken daarover. ja Erg leuk neetje. Georganiseerd door uh, collega Wiebe. En daar vroeg ik dat over. Oh. Waarom, waarom zijn jullie niet op het web? En hij... Er was één kunstenaar daar die zei ook van, nou ja, het zou kunnen dat het inderdaad van aan geld heeft van hoe verdienen we er geld mee? Mm -hmm. En het andere was, hij zei, ik weet het gewoon helemaal niet. Nee, dit, geen verstand van. van. Dit wist ik niet. Uh, en hij had het juist erover dat hij, dat hij zo'n fan was van, uh, van Flash. En dat kunstenaars <laughs> juist liefhebbers waren van Flash. En Flash heeft juist dat tegenovergesteld Flash geeft iemand de totale controle over hoe iemand het, tenminste, geeft iemand de illusie van totale controle over ja. hoe andere mensen het werk gaan zien. Daarom is Flash ook zo ontzettend ongeschikt voor het web. Ja, inclusief de beperkingen natuurlijk. Ja, want, want kijk, Flash was geschikt voor uh, mensen met Flash geïnstalleerd, de juiste versie van Flash ook nog eens, ja. en mensen met een muis. Ja. <clears throat> en toen kwamen er andere schermformaten. Uh, toen kwamen er mensen zonder versies van Flash en toen kwamen er ook nog mensen met andere inputtypes dan een muis. Dus um, ik snap het wel dat mensen die totale controle willen over hoe iemand anders het werk ziet, maar dat is juist natuurlijk veel minder interessant. Ja, ik wilde het juist zeggen, we hadden, het, we hadden het vorige keer hadden we het over responsive, maar als je mij dat is responsive, eigenlijk, uh, een fantastische manier om kunst tot leven te brengen. Nou. Uh, en, en... Er zijn ook kunstvormen waarin, men, eh, waarin kunstenaars juist het ongrijpbare, het oncontroleerbare als belangrijke factor zien. Ja, ja. ja Dus kan je je voorstellen dat, dat, dat jouw kunst vormen gaat krijgen die je zelf niet eens kan, voor, uh, kan voorstellen als uh, kunstenaar. Ja, nee, precies. Maar die moeten dus, uh, wat moeten we ze uh, opnieuw opleiden? Maar ik, weet dan, ik weet niet hoe ik, ze, hoe ik in contact met ze kom. Ik probeer contact te krijgen bij academies. Mm -hmm. Uh, Kunstacademisch? Ja. ja, maar dat gaat, dat, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook niet heel hard achteraan. ben. Nee. Dus mochten jullie mensen kennen bij academies of mocht je op een academie werken, ja. nodig me eens uit. Ik kom graag eens langs. Ik geef graag gastcolleges of andere activiteiten. Biertjes, biertjes ja, ik kom ook een keertje, ja, leuk. Ja, nodig me uit. Ik kom of, graag of, langs. Of we organiseren iets uh, bij wijze van spreken. Ja, dat kan ook. Alleen heb ik ontdekt dat ik zelf heel slecht ben in het organiseren van dingen. Oké. Okay. dan moeten we daar iemand voor ik vinden. Ik ben heel goed in het verzinnen van dingen, maar als <totstuk> ik het daarna moet uitvoeren, dan heb je aan mij helemaal niks. Nee. Ja, we zijn hier goed in. Dit redden dit we redelijk. ja De het En dan lullen we het bandje vol en dan is het klaar. Ja. <totstuk> Maar ik denk zeker dat we daar... Uh, want, want de vraag is, is, zit het er in educatie? weer. Hè? Dan komen we weer terug op educatie. Want je weet dat kunstenaars die destijds kunst maakten... Ja, die doorbraken eigenlijk ook wel hun eigen vaardigheden. Hè. Die ja, werden ik zou, ik zou, opgeleid ja. als beeldhouder of schilder of ja. wat ook. En die zeiden ook zo van... Nou, wat nou als we het uh, it, vuistdik op het canvas uh, plakten? Ja, Blijft blijf dat zitten? Ja. Of laten we kunst maken die uh, vergankelijk is? Ja. Of juist voor eeuwig? Maar het kan ook zijn natuurlijk dat de academies op dit moment met totaal andere dingen bezig zijn. Ja. Dat zou heel goed kunnen, want ik ben helemaal niet meer zo thuis in de, in de hedendaagse kunst. Dus wellicht houden ze zich helemaal niet bezig met uh, hoe dingen eruit zien. Nee. Dat zou heel goed kunnen. Ja. En dat dus het web totaal oninteressant voor ze is. Of dat eigenlijk materie aan zich. Totaal oninteressant is. Ja, nou, voor het visuele aspect misschien wel. Er is natuurlijk een belangrijke uitzondering. Het kan heel goed zijn dat, mensen, dat kunstenaars ook zijn verschoven naar andere gebieden waarin ze bijvoorbeeld meer controle kunnen uitoefenen. Dus dat is niet het web, maar bijvoorbeeld muziek en DJ-achtige werken. Waar je ook nog eens een goede cent mee kan verdienen. Ja. Ik weet een heleboel VJ's ja, die ja. prachtig werk maken. Hoe ja, het, is het is niet dat ze bang zijn voor computers, en tegendeel, nee. maar het is, ze doen niks met het web. Maar ze gebruiken andere tools misschien ook en willen misschien Absoluut. ook andere manieren Absoluut, ja, het zijn van... ook andere tools. Ik denk, ik, ja. Voor een deel is het ook tooling. We hebben gewoon hele slechte tools voor het web. We hebben gewoon... Ja. Het is gênant en dat komt natuurlijk komt het door Adobe die gewoon het maar niet snapt, maar het komt natuurlijk ook door... Ja, maar wij snappen Door het zelf ook niet. Door niet anders die het nee. maar doet. Wat, wat, Je ziet nu heel veel tools hier ontstaan om voor, voor web te designen. Maar die zijn gewoon niet, die zijn niet compleet, nee. die zijn niet goed genoeg. Maar laten we dat dan ook doen. Laten we de rest van de wereld, inclusief onszelf, ook de schuld geven van... Ja. Wij maken die tools ook niet. Nee. Verdorie. Dus uh, ga eens aan de slag. Ja, ik weet ook helemaal niet hoe dat moet, joh, dat kan ik toch helemaal niet. Nee, maar ik weet we wel de... hoe zo'n tool eruit zou moeten ja, zien. Ja, precies. Maar ja, ik zei al, ik ben heel slecht in organiseren. Heel goed in bedenken, dus mocht iemand een tool willen, ik kan het je uitleggen. Ja, als er programmeurs zijn die een pet project maar nodig wel, hebben. Nou, het is geen pet project, het is een complex ding. Dus ja, als je ja, funding ja. hebt, oh ja, precies. ik heb je idee. Ja, zie je ziet echt mensen en zo, oh, ik heb nog geld over. Ja, precies. <laughs> Shut up, take my money. <laughs> een ander onderwerp wat ook interessant was deze week. Dat is uh, dat Google heeft besloten om een eigen rendering engine te gaan bouwen. Een rendering engine voor een browser? Voor een browser. Dus oh. die gaat niet meer, dus die gaat afstappen van WebKit. Ja. Die maakt eigenlijk een kopie van WebKit zoals het nu is en gaat daar zelfstandig aan verder Wat werken. Want ze het. Ja. Hey, maar dat betekent dat het nog wel open source blijft, toch? Het Want... blijft open source. Oké. Okay. Maar nu kan je dus kiezen uit de Chrome-variant ja. of de Safari-variant. En dat is eigenlijk interessant. Dus wat je nu krijgt oh. is de keuze tussen Google of Apple als je een browser wilt maken. Ja, nou ja, het wie de wint. Lijkt mij Google, toch? Die, Lijkt de, mij, die, ja. die heeft de meeste, meeste access uh, voor mensen. Nou, maar maar waarom, wat, is de, wat is de gedachte erachter? Waarom doen ze dat? Uh, nou, er zijn een aantal, aantal redenen. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk de performance-reden. Er zijn mensen die vinden... Webkit is inmiddels al tien jaar oud. Ja. Dus het is gebaseerd echt op oude... Zo ja, dus uh, daar zijn dingen niet snel genoeg. Dat is één, uh, één reden. Uh, dingen moeten sneller. Mm -hmm. okay, er zijn mensen die het web echt willen laten uh, concurreren met <coughs> een native applicaties. Ja. En om dat te kunnen doen moet je echt een, een inhaalslag gaan maken. We zijn daar gewoon nog niet. Ja. Uh, en dan moet je dus nou ja, drastische stappen nemen. Dat is één. Maar dat, dit, is... dat krijgen ze dus niet voor elkaar in de webkit ontwikkelen. ontwikkeling. Uh, nou ja, ontwikkeling. dat zouden dus ze wel kunnen. Alleen Vorken, dat is niet zo vreemd in de ontwikkeling. Nee. Dat doen dat doen. Het zou wel kunnen, developers. alleen hebben, uh, hebben ze te maken met politiek. Ze hebben daar te maken met Apple die de de boel leidt oh. en die geen zin heeft in bepaalde dingen. Nee, met name Google. Die heeft gewoon een andere. <laughs> Apple heeft een andere agenda dan Google. Ja. En ja. Uh, voor Google staat uh, staan browsers echt bovenaan. Het web is voor hun... gewoon that's it. Ja. Maar voor uh, voor Apple niet zo. Dat is interessant. Dus ja. er was laatst was uh, Opera was gestopt met zijn eigen rendering engine. Toen was een... Ja, maar die zijn ook over naar WebKit, toch? Die zijn overgestapt naar WebKit, maar die zijn meteen overgestapt naar, uh, naar Blink. De nieuwe rendering engine van, uh, van Google. Oh, dus die zijn aan boord bij Google? Die zijn aan boord bij Google. Ah, oké. Okay. Dus daar kan je de innovatie gaan verwachten. Ik vind het heel interessant, want wat gaat er nou met Apple gebeuren? Ja. Want Apple zet natuurlijk helemaal in op de apps, want daar verdienen ze bakken met geld mee. Maar of het, uh, of dat nou op de middellange termijn ook is waar de gebruikers van Apple producten nou echt op zitten te wachten. Kijk, mm -hmm. als dat web nou zo'n grote vaart gaat nemen dankzij dit soort initiatieven, ja, dus dan de... moet Apple wel wat gaan doen. En de, ja. nu gaat 50% van de, uh, van de ontwikkelaars, dat gaat nu gewoon weg hè, bij WebKit. Dat is, oh ja, wat, tuurlijk, hier, ja. ja. En die gaan allemaal full speed aan die nieuwe rendering engine werken. Ja. Dat is echt wel een hele interessante ontwikkeling. Maar dat is inderdaad, uh, dat dus bijna zorgwekkend. Voor Apple is het zorgwekkend. En voor mensen met Apple producten ook. Ik wel, vind het bijvoorbeeld zorgwekkend. Maar, maar, maar uiteindelijk want, heeft Apple er ook niet zo heel erg veel meer mee gedaan. Hè? Dit, uh, Safari uh, loopt enorm achter. Ja. Nee, maar, maar vorige keer, een uh, paar keer geleden, hadden we het over dat uh, Facebook misschien een eigen browser zou uh, maken. <laughs> <Wat die man. laughs> je bent buurman! Je bent in <laughs> beeld! Wat een grap, hè? Nou, die ziet zichzelf straks op, uh, yeah. <laughs> op kamp B. Maar Facebook die zou eventueel ook een eigen. Of nee, die zou Opera overnemen. Om dus een platform te krijgen om. Web. Hoe uh, dat? Webapps te maken voor zichzelf. Ja. Omdat zij ook heilig geloven in het web. Maar dat. Facebook de, heeft nu een... Dat uh, zou Apple ook kunnen doen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben, de, gewoon, ze hebben het neergelegd en laten de, liggen. De, de, de Apple, Apple wilde ook een web, hè? Ja, ja, daar begonnen ze maar mee. Maar Apple heeft het niet laten liggen. Toen de iPhone uitkwam, zeiden ze... Jullie kunnen prachtige applicaties maken met webtechnologie. Mm -hmm. Daarvoor hadden ze de widgets op de op het dashboard. Oh ja, ja, ja, ja. En toen zeiden ze ook jongens, jullie kunnen alles maken wat je wil. Je hebt met JavaScript heb je toegang tot allemaal APIs van onze ja. uh, van ons operating system maar dit Niemand heeft iets gedaan. Developers nee. hebben het laten liggen. Ja. En toen kwam Apple ineens met uh, met een eigen proprietary dingetje. Ja, met een uh, development kit uh, specifiek voor de hardware Alleen van uh, iPhone. Alleen voor iPhone. Ja. En uh, toen vonden mensen het ineens wel tof. Terwijl dat. Ja, dat is raar. Dat is echt raar. Maar goed. Het is een. Uh, maar wat helemaal interessant is. Op diezelfde dag dat Google dit aankondigde. Uh -huh. kondigde Samsung samen met Mozilla aan dat ze een eigen. ook een eigen rendering engine beginnen. Een nieuwe. Samsung voor het. Oké, okay. dus, dus voor. Was het, het dat complete OS wat zij... Uh... Nee, dat is Tizen. Ook. Oh, okay. dat, okay. dat is een eigen OS. Dat is het Firefox OS zo, Of Mozilla OS. OS Mozilla ofzo. heeft ook een eigen OS. Maar ze zijn ook een nieuwe rendering engine aan het oh, bouwen. Oh, wauw, jongens. <laughs> maar er zit dus echt een soort van gemeenschappelijke gedachte achter. Ja, ja er is, is iets ieder... aan de hand van de, de, de... Niet afhankelijk zijn van één engine. Ieder wil zijn eigen engine omdat ze een eigen ja. uh, agenda hebben. Dus een hoop politiek zit erin. Heerlijk. Dus uh, welkom terug in uh, wat is het 19 of in 2002 met Mozilla Firefox. Of hoe uh, noem je dat met uh, Internet Explorer en Firefox en uh, eigenlijk eerder. Netscape. Het lijkt een beetje. Het, nee, het is veel spannender dan uh, dan de dan Netscape en Internet Explorer in de jaren 90. Uh, ja. Want daar kwam. ...was al gauw duidelijk dat daar één winnaar uitkwam. Dat was natuurlijk heel vervelend. Dat was ook heel slecht voor het web. Daar ja. heeft het web ook stilgestaan. En nu krijg je ineens... En nu stonden we ook een tijdje stil. Voortval. van. Nou, het... We, nee. dan met responsive. Juist film. niet. We hebben we, we, Het web is juist enorm in ontwikkeling. Mm. Het stond stil tot 2008. Toen kwam HTML5 een beetje in mainstream. Toen kwam ook uh, Google Chrome volgens mij. Toen pas uit. Misschien zelfs pas later. Dankzij Google Chrome gingen mensen, wisten mensen ineens ook wat een browser was. Chrome die adverteerde ja. gewoon fullscreen billboards. Oh, in ja. real life. Ja, precies, je wel? Ja. Dat was voor het eerst. Dat had nog nooit iemand gedaan. Mensen wisten helemaal niet dat ze een browser hadden. Nee. Het internet noemden ze dat, dat zit je gewoon. Ja, precies. Ja. Ja. Zo heet het ook heel vaak. Als je de ja. CD in de. geluid Ik het. Niet het internet. In, het is alleen maar het, het stukje web van het internet. Wacht. Ik geef de camera eraf halen trouwens. Ja, wil jij nog even verder? Hou je er ha met ze bezig? Ja hoor. Ik vind het een mooie ontwikkeling. En zeker die Samsung, want Samsung die, is, die heeft natuurlijk uh, mot met uh, Apple. Maar volgens mij is Samsung ook gewoon mot aan het maken met Google. Die wil geen afhankelijkheid van Google hebben. Dus vandaar dat ze ook hun eigen, uh, hun eigen engine beginnen. Ik vind het interessant allemaal. En Firefox, die ook echt weer bezig is, is ook mooi. Zo. Firefox is, is trouwens 15 geworden. Oh, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd, uh, Firefox. Of uh, <laughs> Mozilla, niet Firefox. Mozilla. En uh, je kan uh, doneren, dat kan altijd. Ja. En dan krijg je nu een. Uh, hoe heet zo'n beest? Zo'n zo Mozilla een dinosaurus. Een Mozilla di dinosaurus. Is dat, ja. dat is wel heel ja. erg. Is dat ironisch bedoeld? Dat hij, dat hij zo oud is? Of? Ja, dat ze zo traag zijn. <laughs> dat ze maar niet uitsterven. Ja, ja precies, ja. Ja. Ja, ja. Wellicht. Ik zal eens kijken waar ik deze neer ga leggen. Als deze nou zo. Oh, kijk, hij blijft liggen. Kijk, daar gaat de buurman. Ja. <laughs> Dag, buurman. <laughs> Hij ziet ons niet. Hij is helemaal uh, ingezeept. Of tenminste zijn auto. Hey, we zijn inmiddels in de wasstraat. Uh, ja. Zullen we hier al feedback doen? Nou ja, dat kan. Ik heb ja, wel feedback we... gekregen. Ja, ik ook. Oh, begin, ook. Jij, begin jij maar. Nou, ik kreeg één tweet van iemand die zei... Wat een tof formaat. Ik had het nog nooit gezien. Oh, wat? Ja. Gaaf. Die kenden het nog niet. Maar er was een collega of een familie uh, nee, uh, of gewoon een willekeurige persoon? Wil ik oh, het is een, uh, een, een, nerd uit, uh, een nerd en docent uit uh, Vlaanderen, ik weet niet meer welk stadje. Oh, oké. Okay. Nou, Misschien moeten we leuk. een wasstraat posters maken zodat het uh, in de scholen opgehangen kunnen worden. <laughs> dus ja, je, en, je... en ik kreeg feedback via Katrien, mijn vrouw. Oh, oké. Okay. Ja. Wat was dat? Uh, Die had weer iemand gesproken, Marieke. En Marieke die vond het maar niks dat, we, dat ik deze auto verkoop. Oh ja. En, uh, en die vond dat we een viewing moesten doen. Oké, okay. ja. en daar is nieuws. Of tenminste, oh. het nieuws hoort van. Want uh, we, we vroegen vorige keer inderdaad van, nou als jullie een idee hebben voor een ruimte, dan hoor je het heel graag. En prompt kregen we, uh, hoe heet allerlei uh, ideeën van, uh, van een aantal locaties in Utrecht. Dus, uh, leuk. Ja, zeker. Ja. Dat is heel erg tof. Eerst zei ik zo van, nou hoor, dat liever in Amsterdam. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, Utrecht dat maakt niet echt zo, zo heel erg veel uit als het maar gezellig is. Utrecht is ook een leuk stadje. Hè? Ja, inderdaad. Ja. ja, daar ging ik vroeger uit. Toen ik jong was. heb ik mijn vrouw geschaakt. In Utrecht? Ja, nou, nee, maar die komt uit Utrecht. <laughs> oh, oké. Okay, ik kan wel zeggen. <laughs> geschaakt ook ja ja dat klinkt mooi toch <laughs> maar uh, ik uh, toevallig zag ik ook uh, een commentaar in uh, op uh, YouTube want er staan uh, de wasstraten ook allemaal en alle fragmenten en uh, daar lijken wij te uh, onze onze format ja. lijkt op de milkshake vodcast of uh, vlog hè, noemen ze dat Vlog is video, uh, blog, zeg maar. Oké. Okay. En, uh, dat zijn twee gasten uit het zuiden van het land. Ik weet, ik durf even niet te zeggen wat. Maar die zitten dus vijf minuten, halen ze een milkshake. En hey, die was leuk! Hey, die was echt heel erg ja, leuk. Ja, ja, dat zag dus ik het, een stukje, twee uh, waren ja. uh, Waar gewoon een beetje gein aan het trappen. Ja. Echt super tof. Dus als Hoi. jullie kijken. Eh, uh, gewone was. Gewone, ik... gewone was. Gewone was, ja. ja. Dankjewel. Dus uh, ik durf even niet te zeggen waar, waar ze vandaan kwamen, maar ze hebben allemaal leuke clipjes tussendoor. Yes, en, uh, like dank wel. en die grappige. En ze knippen, zij editen trouwens wel, wij doen het gewoon in één stuk. Uh... Ja, dat zag er netjes uit inderdaad. Ja, zeker. En, uh, yeah. ja. en ze zingen ook, dat is echt uh, heel tof. Ja, dat ga ik niet doen, zingen. Nee, hè? Nee, dat is ook niet echt mijn ding. Mutra. Ik kan alleen maar heel goed vals zingen. Ja. Maar die zei, hoe uh, dit commentaar was, ja, jullie zijn eigenlijk een Zijn jullie een slechte versie van, uh, van de milkshake-vlog. <laughs> ja, we zijn een slechte <laughs> versie van... Ja, nou, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, we zijn de lange irritante over ja, lullen. Lullen over ja, saai. Ja. Nou, ze lullen er eigenlijk nergens over. Dat vond ik ook wel interessant. Ja. Dat vond ik, wel ja. dat vond ik echt wel interessant. En ja, zij hebben gewoon een beetje ik vind een beetje Een beetje, lo slaap, nou, be be beetje lol uh, ja. Ja. op het. Ja, erg leuk. Ja. In de auto. Ja, grappig. Ja. Nee, dat niveau uh, dat zullen we nooit bereiken. Nee, en dan moeten we ook naar, naar McDonald's toe gaan. En dat dat zou je sowieso zo niet doen. Nee, precies. Dat is dan weer jammer, hè jongens. Maar, uh, nee, maar dus, uh, die viewing die lijkt dan misschien ook nog wel uh, op ons afkomen. Maar ik heb hetzelfde organisatie. Of zullen toch? we deze gewoon gaan viewen? maar dat mensen in de auto gaan zitten? Wel? Nee, Marieke wil, uh, wil graag de viewing bij haar doen ofzo. Oh, echt waar? Nou, laten we dat dan maar doen, toch? Oh ja, nou, dat lijkt me heel goed. Ja. Wordt het uh, ergens in Haarlem ofzo? Nee. Uh, ja, bedrijf, oh je bedoelt? Uh, ja, ja ja ja ja. Dus. Naar uh, ja, de keizersgracht zit ik dus in Amsterdam. Komt goed. Ja. Moet iedereen wel zijn eigen bier meenemen. Dus. Ja en nu het zijstuk. Trouwens wel, wij doen dit in het Nederlands, hè? En ik hoor het ook zo, jij gaat naar Brighton en naar uh, allerlei Engelstalige congressen ook, waar je ja. het Engels uh, uh, spreekt. Ja. Ik denk zo, ja, het is echt wel jammer dat we dit in het Nederlands doen, soms. Ja, dat klopt ook, de, ik, ik ben ook best in het Engels gaan ja. schrijven. De Daily Nerd schreef ik altijd in het Nederlands. Ja, dat is natuurlijk ja, er zijn uh, wereldwijd veel meer mensen dan alleen Nederlanders. Die het ja, precies. Ja, maar, kijk We doen het natuurlijk niet voor echt, echt voor het publiek. Het is wel leuk, maar uh, we moeten gewoon ons eigen kwijt. Ja. Maar af en, ah, af en, en toe denk wel... ik wel, zo, nou, het zou misschien leuk zijn, want ik, ik, ken, ik ken het nog niet. Ik ken nog geen echte mensen die, zeg maar, specifiek wat wij nu bespreken ook echt... Uh, ja op mijn foto. Het zijn heel erg veel. Uh, heel ja, veel uh, ja. nee, maar het gaat juist over die, het overkoepelende gebied. En media en content en uh, alles wat er omheen zit en het internet. Uh, dat, ja, dat mis ik zelf eigenlijk nog wel. Want ik luister ook. Ik luister iets van vier of vijf uh, podcasts om inderdaad bij te blijven. Okay. Ik, uh, hoe heet het? Uh, hoe heet het dat ding van Paul Book? Luister nou ja. ik af en toe nog, hoewel dat is een beetje high energy. Het gaat heel erg veel over hem ook. Ja. ja, ja. Maar ik luister bijvoorbeeld ook uh, uh, frame rate. en dat gaat over mensen. Eh, dat gaat over die cordcutters. Dat is een. Uh, dus het gaat over uh, wat nou als je geen uh, televisie meer hebt. Waar haal je dan je toffe media en nieuws en zo vandaan? Oké. Okay. Maar echt, ja, iets wat specifiek. Uh, dit is? Ja. In het Engels. ik ga het niet in het Engels doen. Er is een gat in de markt. Ik ga het niet in het Engels doen. Ik praat best makkelijk in het Engels. Maar uh, ik praat gewoon veel makkelijker in het Nederlands. Ja precies ja. Ja, en dit is toch en een beetje dit, of, De of, reden dat ik dit doe, dit vind ik gewoon lekker om even lekker even te houden ja, over, ja, over ons vak. Ja, het is gewoon off the cuff. Wat ik bedoelde te zeggen is, zo, nee, <laughs> hier zit nog wel zeker een gat in de markt. Ja. En we merken gewoon dat dit, uh, dat dit onderwerp ook echt hele, steeds actueler wordt, steeds belangrijker wordt ja, voor wat het dan ook is. <laughs> ja, is het ook. Van binnen zijn we ontslagen. Ontsla ja, wauw. Ja, jongens, we gaan even kijken of we op zaterdag ook alle families aan het stofzuigen zijn. Dat zal toch wel, dat zal toch niet alleen op... Nou, we gaan dat zien. Kijk, daar ja. staat mijn ja, buurman. Ja hoor. Ja, <lacht> nou, lekker aan het stofzuigen. Doe dit. <lacht> <lacht> Ja, en kinderen. Kinderen met stofzuigers. Jongens, wat, wat grappig, joh. Oh, ik zal trouwens de ster ook even recht zetten. Zo. He, zet je hem daar neer, joh. Ja, precies. Gewoon voor de deur. Voor de uitgang. Ja. En In de ingang. Ja. Hele lange vrachtauto. Deze weer even op de stoep. Hij oh, ik kan hem even goed vast. Oh, jongens! Oké. Oké, nou. Ik ben zat, hè? kijk ik weer even naar mijn onderwerpen. Zo. Even kijken hoor, zitten we vast? Nee, je hoort me wel. Denk ik. Even checken. Hallo, hallo. Hallo. Kijk. Ja. Nou, ik had nog een uh, aardig uh, onderwerpje. Ja. Uh, ik zag een mooie... Uh, uh, toen ik. Ik zat even door Mozilla door de site heen te klikken van wat Mozilla nou allemaal doet. Mm -hmm. En ze hadden een mooi experiment op het gebied van, uh, van privacy. Uh, om te kijken van wat voor informatie er van jou nou naar andere partijen gaan als je over het web surft. Ja. Uh, dus die, die houdt bij wie er cookies zetten en. Uh, ja. Yeah. Uh, nou ja, allemaal dat soort dingen. Heb je een plugin? Dat, dat is een plugin plug voor een. Ja. Met allemaal balletjes die allemaal. balletjes. Ja. Collusion heet die. Collusion, ja. Enorm veel. Dat is echt niet normaal gewoon. Na twee dagen uh, browsen stopt eigenlijk die, die plugin al. Die kan het niet meer aan. Yeah. <laughs> ja. Zoveel. Uh, nee, want je wordt overal gelinkt en er zijn heel veel. Vooral ook meet tools en uh, it, uh, uh, it, uh, CDN's, het uh, content delivery networks. Uh, ja. Daar zitten, zijn er heel veel van. En alle social plugins natuurlijk. Ja. Maar kwamen daar nog, was er nog iets interessants uit te halen? Ja, iets wat je dus, niet had ik, verwacht? Ik blok heel veel, mm -hmm. bijna alles. Ja. En wat interessant was, was dat er nog steeds enorme con uh, connecties gelegd worden. Dus bijvoorbeeld, okay. uh, jQuery wordt vaak gehost op een CDN van uh, Google. Oh ja. <coughs> dit, daar dus hosten ze hun project, toch? Ik blokkeer alle uh, advertenties en alle. Uh, alle metals en dat soort dingen. Ja, dat soort ja. dingen blokkeer ik van Google allemaal. Ja. Maar toch weten ze heel erg veel. Doordat ze dus allemaal veel voorkomende scripts. Uh, weten ze me te volgen en ze hebben bijvoorbeeld dingen als webfonds hosten ze ook ja, dat zijn ja, ook ja, weer ja, dingen ja. die uh... dus, dus, uh, dus uh, dat soort uh, libraries en uh, fonds dat zijn de nieuwe cookies en, uh, en uh, banner ads Het is een manier om <laughs> toch nog mensen te kunnen volgen. Oh wat nasty! Ja hè? Maar en daar hebben ze dan weer geen goedkeurknopje voor van de. Nee, uh, en je, dat ze Nee, want als je dingen. die niet toestaat is, je, is de website stuk. Ja, ja. Als je zegt, ik wil geen uh, jQuery. Ja, succes. Dan zal de site het niet doen. Nee, inderdaad. Heel veel websites... Uh, oh ja, dat was vroeger met Twitter, toch? Dat als je de jQuery niet wil uh, laden, dan zag je gewoon niks. Nee. Het was gewoon lege pagina. Ja, dan kwam er helemaal niks. Hier, ja. hier komt straks je stream, misschien. Ja. Oh, Twitter zat zo slecht in elkaar. Ja. heb oh, het trouwens... werd echt gezien als, door heel veel mensen. Oh, wauw, dit is fantastisch. Het was yes. zo slecht. Het was allemaal dynamisch, wat tof. Op <laughs> alle punten was het slecht. Ja. Ik, ik ben trouwens nog wel een stukje feedback uh, vergeten. Yeah. Want we, zeg maar, we hebben uh, gisteren, gisteren is het uh, 25 live gegaan. En uh, nou goed, ik kwam op mijn werk. En ik werd, ik werd gelijk uh, vuig aangekeken door een van onze uh, uh, analytics-experts. Ja. En dat was zo, zo. ik wil wat zeggen tegen je. Dit niet lang. <lacht> dus die uh, uh, had gelijk uh, uh, opmerkingen over, wij hadden het over SEO. En uh, dat dat niet zo heel erg belangrijk zou zijn. En hij zei van, nou, voor grote bedrijven is SEO misschien inderdaad iets wat erbij... Uh, wat erbij hoort, maar niet zo heel erg belangrijk is, maar voor hele kleine websites kan het wel eens het verschil maken tussen wel en niet bezocht worden. He, dus voor kleine start-ups of merken die net neer worden gezet of wat ook. Dan kan SEA, het inkopen van advertenties, maar vooral ook SEO, optimalisatie van content, ja. die kan best wel het verschil maken. Jawel, alleen ik vind SEO, vind ik, weet je... Ik noem het gewoon content-optimalisatie. Ja, precies, ja. Dat is wel gelul. Het is, het is niet zoek... Het staat voor Search Engine Optimization. En Search Engine Marketing. Wat ja. een onzin. Vind ik echt. Vind ik echt. Sorry, ja, Tim. Ja, ja. Ik vind dat je fantastisch werk doet, maar dat meen ik ook echt. En ik vind ook uh, uh, analyse van gegevens, vind ik echt nuttig. En dat is goed werk. En daar hebben we wat aan. Alleen, het naampie is misleidend en dom. En doordat je... Je alleen maar richt dat naampje, die zorgt ervoor dat we ons concentreren op zoekmachines. En dat moeten we niet doen. Ja. Zoekmachines worden steeds minder interessant en juist mensen zijn interessanter. En ja, mensen gebruiken zoekmachines. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Dat is een van de hele vele dingen waar je rekening mee. En dat is plezier. <laughs> Dank je. Dat ja. is exact wat ik zei. <laughs> ik zei vooral van, weet je, het totaalpakket er is. En wat, er, wat ik dus nog extra meegaf, was er van. Er zijn een heleboel SEO-specialisten die ook online marketeer zijn. Ja. En marketeer zijn bizar goed om dingen te marketen. Verrassing. Ja. En dus al die andere disciplines, die worden een beetje ondergesneeuwd door de waanzinnige kracht en push van uh, online marketing. En dat is heel erg schijnend, want dat betekent dat well, goede fotografie, aantrekkelijke uh, teksten schrijven. ...mooie video's maken, dat zijn allemaal ondergeschikt aan een, uh, uh, iets wat er gewoon bij hoort. Weet je wat interessant is aan SEO, is dat daar, je hebt natuurlijk enorm veel oplichters ertussen zitten. Want dat zijn nu helemaal marketeers. Maar je hebt ook <lacht> hele goede uh, figuren ertussen zitten natuurlijk. Maar dat is niet zozeer waar het over gaat. Nee, het gaat niet over de mensen. <coughs> er de, uh, de hele, zijn hele goede dingen uitgekomen. Bijvoorbeeld toegankelijkheid, dat kregen we er maar niet in in Nederland. Er was niemand die geïnteresseerd was in toegankelijkheid. Nee. Er moesten wetten voorkomen om het verplicht te maken en zelfs toen gingen mensen lijstjes afvinken om ervoor te zorgen dat ze er maar aan voldeden. Ja. Er was niet van, oh, we moeten een website gewoon toegankelijk maken voor iedereen, omdat dat nu eenmaal kan. Ja precies. Weet ja. je wel? Dat was een... Terwijl dat het natuurlijk zou moeten zijn. En, uh, ja, het is eigenlijk nadenken over de zoekmachine. De Optimalisatie, Die, had die een heleboel van de dingen die wij, heel veel van de best practices, die je moet doen om een site toegankelijk te maken, die zitten ook in technische zoekmachine optimalisatie. Ja. Dus dat is grappig. En voor toegankelijkheid kreeg ik nooit een cent. En toen noemde ik het CO. En toen was er ineens heel veel geld voor. Ja, precies, ja. En hele andere budget aan, ook van. datzelfde geldt nu ook, weet je, Google zei op een gegeven moment, hou toch eens op met uh, het optimaliseren voor machines en ga nou eens gewoon voor mensen optimaliseren, want ja. dat is wat wij willen. Nou, toen werd zoekmachine optimalisatie werd toen ineens <coughs> mens optimalisatie. Dus ja. Daar komen best wel goede dingen uit en er vallen ook budgetjes uh, uit te halen. Dus wat dat betreft zou je het natuurlijk kunnen misbruiken of gebruiken om echt goede dingen te maken. Maar je moet er heel goed op letten dat je werkt met mensen die het ook snappen. Dat je mensen, zoekmachine optimalisatie mensen hebt die breder kunnen denken dan alleen maar machines en ja. robots. Ja en ook dat je, eigenlijk gaat het ook over een soort van goed... Uh, uh, een goede website of een goede online ding willen maken. Ja. Ik denk als je dat als oogpunt hebt en je bent vaardig, dat dat dan, dan een heleboel dingen vanzelf ook op zijn plaats komen. Inclusief ja. dat je voor de toekomst ook uh, voorbereid bent voor de toekomst. Ja. Maar als je nu zegt van nou ik wil nu dit, dit en dit en dit want dat is nu heel erg belangrijk. Dikke kans dat je dan een heleboel dingen voor de toekomst gewoon, dat je nog een keer die website moet maken over twee jaar of over een jaar of wat ook. <coughs> Ja. Nou ja, goed, dat gebeurt sowieso wel. Ja, precies. Websites ja. worden elke drie jaar zo ongeveer opnieuw gebouwd. Ja. Maar dat is, eigenlijk is dat zonde. En dat, dat, komt, zo, dat, is zonde. dat komt ook eigenlijk doordat we websites gewoon niet goed bouwen. We maken mooie plaatjes. Ja. En zodra het live staat, dat heel lang duurt... hebben we er eigenlijk alweer genoeg van. Want het is net niet goed genoeg. Het is niet wat we beloofd hadden. Het is niet zoals we het verwacht hadden. Ja. Dus iedereen is altijd een beetje teleurgesteld met een, een website... En dan. Ja. En dan ja, is hij na een half jaar is je eigenlijk alweer achterhaald. Maar, maar dan die, maar, is, het, dan maar, is maar, het te vroeg om erover over te beginnen: van we gaan wat anders doen. Ja. Ja, het is maar mensen die hebben er ook niet het, het geduld ervoor om zeg maar alle aspecten ook goed te doen. Hè? Dus als wij dan. Uh, het? De webprojecten waar wij echt fan van zijn: daar, dat zijn van die projecten waar elk detail zo mooi is uitgewerkt en waar je blij wordt. Gewoon puur vanwege wat er staat en hoe het wordt aangeboden. Mm -hmm. En dat zijn ook precies de projecten die ook langer, een langer leven hebben beschoren zijn. Ja. Uh, omdat ze gewoon hebben gedacht van ja, we moeten dit, dit dit moeten we maken alsof we een boek maken. Weet je wel? Dit boek gaat in de in nou ja, de aankomende... Boeken met... worden ook slecht gemaakt, hoor. Ja, je... nee, maar het... ik bedoel, met de, de Boeken worden met, gemaakt met de dat ze vier aandacht... keer gelezen worden... en dan moeten ze stuk zijn, zodat er een nieuwe wordt gekocht. Ja, ja misschien is het verkeerde analogie. <laughs> ja. ik, bedoel dus, ik bedoel te zeggen dat het gemaakt wordt met de aandacht... alsof er daarna niks meer aan gedaan kan worden. Ja, ja, ja. Eh, eh, alsof zo, want nu moet je ook echt je best doen, want het kan niet meer aangepast worden. Ja, Vaak vermerkt... is dat ook zo. Het kan wel, alleen... Het budget is gewoon op. Dus er gebeurt ja, ja. meer. Ja, precies. Maar, da maar daar zit dan ook een heel erg belangrijke kwestie. Dat mensen denken dat als een website live gezet wordt, dat die dan af is. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. En het grappige is, de teksten die ervoor geschreven worden, die worden dan weer juist met de omgekeerde redenering. van: Dat kunnen we altijd nog wel aanpassen of dat kunnen we nog wel aanvullen of beter maken of wat ook. Ja. En Dus merk je dat altijd bij livegang dat alles op zijn plek is, behalve de content een beetje, en ja, dat het alsnog niks is. En dat ze denken van, ja, ik weet niet, misschien moeten het toch maar eens gaan denken om iets anders erbij te doen, een app of iets dergelijks, of wat dan. Ja, het is natuurlijk vaak iets van budget, te weinig budget uitgesteld. Uh, ja. ja, of verkeerd geïnvesteerd, ja. dat kan ook. In fietsen, riders vervallen en te veel tegelijkertijd willen. Ja. Terwijl een hele mooie kleine of een slecht kern die team is. samenstellen. Met nevel oh, ja. op kosten, dat is natuurlijk ook uh, ja. wat veel gebeurt. Ja, ja, heel veel mensen inzetten tegelijkertijd. Of, uh, ja, fijn. Maar goed, uh, dat was één. Hey, we, er is nog één ding, hij is mij redden we dat nog net in de 700 meter die we moeten rijden? Ja. Uh, dat was een uh, leuke opmerking die hij maakte over uh, uh, de locatie van het logo. Op websites dat dat misschien waarom dat logo er telkens bij staat, omdat het en de, de, de vraag was: van dat logo hoort hoeft helemaal niet linksboven of rechtsboven, ja, maar dat kan gewoon ergens anders staan. En dat, dat stuitte in eerste instantie een beetje op weerstand van ja, maar dat is onze iedereen doet er lacherig over ja. als ik het zeg, ja, maar precies. toch ja, ook. zo van dat is onze identiteit. Hè? De identiteit van een website die kan je ja. daarvan afzien, eigenlijk, ja. En toen kwamen er hele toffe reacties van mensen die zeiden: Van nou, als je mij wilt, herken ik de telegraaf die herken ik in één keer. Want ja. die heeft gewoon een bepaalde uitstraling ja, en daar heb dat ik dat is... logo helemaal niet voor nodig. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. En kijk, een goede huisstijl, uh, die, daar heb je dat logo niet voor nodig. Ja. Dus neem bijvoorbeeld KLM. Stel nou, je neemt de website van KLM en je zet alle elementjes van die website onder elkaar. Ja. Mobiele site, ja. het weer, simpel gezegd. En je scrolt dan een stukje naar beneden en dan laat je het aan iemand zien. Ja. Grote kans dat als iemand KLM een beetje kent... ...dat hij gewoon ziet van dit is de KLM-website. Die, yeah. die huisstijl is gewoon heel erg sterk. Ja, precies. En het ja. is zeker op mobiel... <coughs> ...is dus die huisstijl veel belangrijker dan het logo. Want het logo... ...woep, en hij is weg. Je ziet hem niet meer. Je nee. scrolt dit stukje... ...en hij is weg. Gewoon een centimeter. Ja. Dus de, het moet het doen zonder logo. Het moet gewoon werken zonder logo. En als je op die manier durft te denken... Dan kan je ook denken van, nou moet dat eigenlijk wat bovenaan staan? Ja, inderdaad, ja. En het, ik merk, want ik, ik, de eerste keer dat ik dit zei werd er hard om gegrindekt. Uh, bij KLM zei ik dit trouwens de eerste keer. En KLM die... Nou, dat logo gaat nog niet lukken. Maar de, de hoofdnavigatie, ja, haal die maar weg eigenlijk bovenaan ja. de pagina. Zet die maar ergens anders, of verbergen hem of wat. Ja, of doe er maar wat mee, want dat ja. is toch een onding. Ja. En... Nou je ziet nu merk ik dat klanten die. Oh ja, inderdaad. Ja, die zien het dan ook, hè? Ja, dat gaan... logo hoeft helemaal niet overal bovenaan te staan. Als de uitstraling maar mijn merk is, als de, de, de brand maar op andere manieren overkomt, ja. is dat logo helemaal niet belangrijk. En wat je dan overhoudt is zo'n stuk vaak. Want het logo moest altijd groter. Ja. En je ja, kan het logo of echt helemaal weglaten, of je zet het lekker in de voeter, waar het eigenlijk thuis hoort, wat mij betreft. En dan kan je dus de aandacht, meer aandacht geven aan de content. Ja, precies, ja. ja. Ja, of dat je uh, deze splash screen hebt of zo die je hem gewoon heel even ziet. Nou ja, dat, dat die dan verdwijnt. Het idee kwam bij mij vanuit uh, inderdaad de mobiele apps. Ja. Geen enkele mobiele app heeft een logo bovenaan de pagina staan. Dat doet gewoon niemand. En nee. Natuurlijk niet. En... Nee, maar dat is allemaal waarde, <pfft> waardevolle ruimte ook. Ja, heel waardevolle ruimte. De, maar dat is het op een website ook, hè. Je denkt altijd dat een website heel veel ruimte heeft, maar dat heeft het niet. Een website heeft ruimte in de breedte ja. van oudsher, ja. niet in de hoogte. De hoogte was vaak maar iets als 450 pixels of zo. En daar gingen we dan 150 pixels van gebruiken ja. voor het logo plus de hoofdnavigatie. Ja, precies ja. En vaak had het logo dan ook nog <coughs> een, een payoff eronder staan. Ja. Heel, oh ja. Wij een, maken dingen beter. <coughs> dat mocht echt wel lekker groot. Of een header met een hele visual erin. Ja precies, <laughs> yeah. Met een gradient erachter. Ja, ja, ja mooi. Ja. Ook hebben ze allemaal ja. gemaakt geloof ik. Ook voor mijn eigen website. Ja, ik ook. Of mooie fotografie erboven. Maar dat zie je dan weer wel heel vaak. dat ja, kan ook, ook echt wel waarde hebben yeah. natuurlijk. Really. Maar ik merk ook dat, uh, uh, nu merk ik dat zeker een aantal belangrijke magazines... die, die gebruiken nu een fotografiestijl om, hoe het, die signature uh, uh, te bepalen. Dus dat mensen eigenlijk aan de mooie fotografie over het onderwerp kunnen zien zo van... Oh, hé, hey, dit is een, uh, weet ik wat, een New York Times uh, uh, ding. Okay. Omdat het een bepaalde kleursaturatie heeft en, hoe yeah. het, uh, uh, warmte of weet ik veel wat... Uh, en dat is best wel tof. Ja, typografie natuurlijk, natuurlijk. Typografie is superbelangrijk. Ja. Dat zie je nu echt. Dat, dat lijkt ook echt de identiteit een beetje over te nemen. Dat mensen het ook weer... Ja, he, als, te, als, je bij is het, als je kijkt naar een huisstijl, dan is typografie super superbelangrijk. Ja. Ja. <coughs> dus dat is iets wat echt... Mensen zien het niet bewust, maar je ziet het. Als je een ander font daar neerzet, dan ja. is er iets mis. Ja. Ja. En... Uh, Oh, op die dame en Dat is een uh, ja. Ja, ik denk. Ik bedoel, als je de KLM uh, site herken je gewoon, dus Noah, uh, dat is NOAA. Heel mooi ja. vond. En dat is. Uh, als je die ziet, dan denk je aan zo, ah KLM, prima. Ik ben nu een website voor uh, Katrien aan het ontwerpen. Oh. En die is ook, uh, daar ben ik begonnen met de uh, lettertypes. Uh -huh. En uh, daarna ben ik pas. Layout en verf ben okay. ik daarover gaan nadenken. Maar eerst uh, lettertypes. Ja, dat is, dus je bent een soort van identiteit voor haar aan het definiëren met behulp van... Ja, want ze had uh, helemaal niks, dus dan kon ik dat ja. lekker vrij. Uh, ben ik erin. Ja. Cool. Ja. Hé hey, jongens, we zijn er. We zijn er. We zijn in het uh, immer uh, rustieke en pittoreske. Uh, uh, Oster, Dank jullie wel voor de aandacht. Als dit een viewing was, ja. dan kruip ik nu weer uit mijn schulp. <laughs> en dan kunnen we het er nu over dus oude hoeren. Precies, ja. Tot ziens. Doei. Doei.